I'm right here with you. User joined your 0501, kom eens uit de zee Postcode 843 843. Uh, Rex. is een gewapende meneer, een man met vuurwapen. Kut, die hebben niet. Een gewapende persoon is in het RTL gebouw binnengelopen. Oh, uh, loopt gewoon rond in het gebouw. Graag Prio 1 te plaats gaan, denk om uw veiligheid. Uh, <laughs> tijd graag Chileans uit. Ja, gaan we doen even rijden. Ik ga even komen. Je ja, rechts eraf, rechts eraf. Ja. Ik ga rechts eraf, dan pakken we de vest. Ja? ja, en daarna even weer erop. So stoppen hier of even hier stoppen. Ja, check. Karre, links snel snelweg op, links snel snelweg op. En dan rechts aanhouden. Weet je echt gebouw uit je hoofd? Is er live en Velden toevallig van? Oh ja, voor mij wel. Waar <coughs> no. gaat de postcode in? Nee, dat is niet live en Velden. Dat is de de. Even spieken. Ik denk de de. Oh, die de campus. Ja. Uh, nee. Ja dat is de campus zeg maar. Like Hier rechts eraf, thing. rechts. Let oh. op! Ja, gaat keihard. Eerst rechts, eerst rechts, op tijd remmen, links is vrij. Ze staan er nog met de gewone max. Linksaf, linksaf. Kruispunt is onoverzichtelijk, groen licht vrij. Als we maar rechtdoor nu. Rechts vrij. Let op, rechtdoor. We ja, hebben nog wel even, hoor, uh, of ja, rechts vrij. Laat maar uit trouwens. Daar. Okay. Naar bovenop? Oh nee, wel erg Nee. Eerst volgende, uh, ja niet hier dan, maar hier naar rechts, rechts. Rechts, rechts, rechts. En dan... Hier naar links, links, links, links, links, links, links. En rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Zit nog een minuut, over? En dan uh, Ach, rechts rechtsaf, nee, rechtsaf, nee, rechtsaf, rechtsaf. Nee, en dan zou het hier moeten zijn. User left your signalement van die man. Oké. Okay. Kun je hier waar naar binnen? Geen signalement. Geen signalement bekend. Hier staat een auto. Even kenteken natrekken, meteen kenteken natrekken. Ja, leuk de man in een zwart pak? Een man in zwart pak, ja gezien. Ja, we weten niet of dat hem is. Ja, maar, ja, wacht. Ik ja, kan hem aanspreken. Plaatsen. Wij hebben eenmaal uh, persoon zegt zicht, zwart pak. Uh, Volgens mij loopt hij zand. zand. Aanspreken? Even kijken of hij überhaupt ja. iets heeft gezien. Als ze het tenminste, dan hebben we hem meteen. Uh, ja, over de pees erbij, over. Wil je even graag een kenteken weer Ja, ga ik doen. Ik uh, ga naar de overkant rijden over. alle oh, ja, aanrijdende eenheden graag aan de noordelijke... Ja, vuurwapen, Dan uh, ga ik het gas op. Ja. Beter geveegd. Hey. Vuurlijn, hey. let op. Hey, gas. Je je zien. Luisteren. Stoppen. Let op, jongen. Hey. Stoppen. Hey. Pas op, pas op. Let op. Hij gaat rechtsaf, rechtsaf. Let op, let op. Oh, fuck. Hij gaat rennen, hij gaat rennen. Staan blijven. Hij gaat rennen. Eenmaal op de voetachtervolging. Ja, ja ja hij oh, gaat linksaf sluit. geen zicht geen zicht let op hij rent nog steeds, let ja, op we... burgers meneer wegwezen, wegwezen let op de vuurlijnen jongens okay. eerst maar gewoon vuurlijnen en dan uh, zelf opstellen Haar locatie blijft doorgeven Zoals hij gaat weer richting uh, waar we starten parkeerplaats, ja auto auto auto toegang ja, doorheen gaat nog steeds verder. Laat apen vallen. Laat het wapen stoppen vallen. nu. Oef. Werk Weg bij de Laat meneer. Laat het apen vallen. Oh ja, wolf, fuck. Laat vallen. Overdagtwerking wordt gericht geschoten. Let de vuur lili, jongens. Hey. Doe het wapen stoppen. Weg. Doe het wapen weg. Let op over D. Laat te vallen. Laat Let op die meneer, vallen, die loopt nu achter hem langs. Luisteren, geen rare bewegingen maken. Laat vallen. Op de grond neerleggen, laat te vallen. Hé hey, gast! Wat dan niet doof! Ja. Laat het wapen vallen, vriend. Spreekt in Nederlands. English, English. Drop the weapon. English. Drop the weapon. Sir, Put drop your hands the weapon. Up. Put your <laughs> hands up. Okay. Okay, step away from the gun. Step away. And keep your hands up. Keep, keep your hands, hands up. up. Step away. One more step. To hey, the left. Yeah, do. Listen up. One more step. You're gonna, you're gonna do one more step. Yeah, to the stop, left. stop. Stop, stop, stop. On your knees, stop no. on stop. your knees. On your knees. Hands up. Keep them up. If you put them down you will be shot. Do you understand? Ik ga langs met jouw meloopers. We gaan hier even even weg. Hij stopt. Let op. Wat zeg je? Doe je even op hou ik hem ons. Doe je niet zin man. Just die achteren. Hands up, anything. hands up. Put your fucking hands up, man. Calm down Don't move, put your hands up, stay still naar beneden. Ga maar naar don't make a sudden move man You will be shot by every, every sudden move Keep them up Ga maar naar beneden. Ga hij Ga maar maar Hey. Oh, fuck. Stay the fuck down. Put your hands up. Lay on your belly. Lay down on your belly. Yes. <laughs> Is he ja. Ik denk dat je gaat branden, Ik pak dat vuurwapen even uh, veilig. Ja. Vuurwapen nee, veilig stellen? Ja, eenmaal in bovenarm. Ga ook even meteen een. Uh... Toen ik Ja, hier wil je ook koffertje. Collega, collega bij de ja. toerant. Pak jij de of hou je de, de vuurwapen even. Eenmaal in uh, rechte bovenarm. Ja. Heb jij alles? Ja. Ik heb hier. ook oh, Ik heb hier mijn pakketje alles suncat Nou voordat je even al mee opvraag. Ja, ik heb nog een gedaan. Doen we ook maar even een uh, warmte deken. Ik heb eh, uh, toen ze uh, of zei een vervelend, beneden ofzo? Ja, Kijk, uh, ben... even hoe is die wond. doet het veel? Ja, doet het veel. veel. Nog gaan we gaan een uh, druk uh, tunicatcher aanleggen. Zit er ID op? Ja, uh, zit er een yeah, ID in? Ja, ID zit op. Wim? ja heb je. je hebt je droomzakjes. Jipspoort, maar nee. Yes. Blijf je even met vuur wappen? Ja, doe ik. Oké. Okay. Ik controleer hem even. En dan ga ik even snel een rondje doen. Want ik weet niet of er nog meer man zijn en of er gewonnen zijn. Jo. Is er iets bekend van schoten gelost hier? De is redelijk uh, uitgestorven. Van persoon zelf ja. ja, gewoon in het algemeen. Nee, hier is het waarschijnlijk wat beveiliging. Je moet je even nagaan. dat klinkt tot één persoon. Ik draai hem even draaien het dat systeem. Hij heeft ook drugs op zich, dus. Zij die ook even mee kunnen nemen. Ik heb al twee keer een agentje gedaan, maar heb ik niet gereageerd. Pas op de bel gaat, dus zet maar even dicht anders hier. Dus ik was daar bekend van meerdere wapenovervallen. overvallen. joinder. nog maar één urgent. Ja, mag met spoedambulance door laten rijden. Postcode 843. We hebben eenmaal een op zo'n schot rond in de rechter bovenarm over. <laughs> oh fuck man. So, <laughs> ja. uh, ja, are there any more of, uh, oh, persons of involved in, involved in this? Oh fuck, I don't know. 8-4-3. Were you alone? 4-4-3. Yeah, yeah man. Ok, did you uh, shot anybody? Nah, uh, no, I didn't. Not the, yet. De Is the gun real? Ja, dus goed aan spreken. Hij heeft de rechter. Hij heeft schot vond in de rechter. Hij heeft een schot vond in de rechter. Hij heeft een schot vond in de rechter. En bovenbeen zijn u? Oké. oprecht. In het bovenbeen zijn u? Ja, meneer, uw wapen overal staat het zo'n naam. Net op de wapens geladen, denk ik. Ja, ga ik ambulance even vooruit sturen. Ja, fuck man. So the person you wanted to kill, he is hier. Yeah, he's in class. Did he? Did he know you? Is does? Does he know you're here? No, he doesn't know. Okay, so he's he's fine. Yeah, yeah, I think so. I hope not. His name is. Yeah, I actually don't know his name. But he threatened my family. So, Because I followed him. Something might be happening. Listen up. There's There's an ambulance on its way. That's gonna help you. Uh, for your shot, mood. And after that we will uh, discuss what's gonna happen, yeah? Fuck, Well. Whew. For now you are uh, arrested for possession of a uh, weapon, yes? Yeah, no. but I didn't shot you, anyone. No, but you have it, so that's an illegal. That's illegal. Ze liggen no, in de Ja, ze in de stad. Ik ga lezen en Dus eerst je de rechten voor stil te En dan nog een keer Ik wil graag ook met spoed door laten komen. Uh, we staan hier midden op de schoolplein. bel als je juist aanhoudt dat het niet gaat worden. Ja, we wel intern nog een eventjes voor assistentie erbij hebben, begrijp ik. Ga ik internet nog een keer aan de kant Dank ga wel iedereen afstand die kant op lopen andere kant op lopen weg van dit gebied niks aan de hand niks te zien voor je links af heel goed niks te zien Ah, die is nu, ik wacht maar. 115, komen ze in. Ah, hij rijdt uit. Zo. Kill me. Is dat jouw car standing over De Oostzijde de Is dat jouw car? De voord? Oké. Are there any more weapons in the car? Nah, fuck man. Dangerous items? What? Dangerous items in de vehicle? I honestly don't know. I have no clue. It's your car, right? Ja, yeah, no, het oh, nee, is, nooit snel. Oh, je stolle het of zo? ik heb er geen koms in. Nee, ik heb er geen Oké, hoe is het dan? Ja, voor u staan we hier mine. midden op school. Ik met een verdachte in de rechter bovenarm. Er staat aardig wat uh, leerlingen okay. of wat studenten ik omheen. Ik controleer dat kant ik even. Ga even doorkomen voor de afstellingen. Ja, ik ben nu gestartigd, op heb die op de instructie van de OC. Wat is Ja, vanavond. 21, 5-1 moeten we uh, ja verhaal omtrent die vocht hier is ook een beetje raar uh, eerst zegt hij dat zijn voertuig is dan van niet, dan van een vriend uh, weet niet wat erin zit, ik ga even voertuig controleren ja, snel. Nou... ja, ambu is plaatsen ja, uh, via ja ik heb vandaag gevraagd ja. uh, hoe die vriend van hem heet. Uh, Hoi. hij weet het in eerste instantie hey. niet, maar hier trein uh, voor de gastvorming rechtsaf rechtdoor, rechtsaf, persoon in? met schotwond in eh, uh, arm ja, 5-1, uh, deze 5-1 ja, maar, zeg maar. Uh, die uh, kan vervallen over. Uh, wat was het uh, bericht? Uh, uh, ik wou vragen of u de ambulance door wou laten rijden. Ja dat had ik al gedaan. Ik, ik controleer bij deze kentekenburger, wat komt eruit? Microfoon. Even doorrijden, daar zo. En dan rechtsaf. Op dit moment zijn leerlingen uit met de klas ofzo, ze lopen allemaal naar buiten, maar uh, rechtdoor, rechtdoor, je kunt gewoon rechtdoor rijden. Dan oh, kan je hier gewoon overrijden? Ja, ja, ja, wij hebben het ook gedaan. Okay. Microfoon. Burger, wat komt uit kenteken? Ja, gestolen. Gestolen. Zit er iets in een voertuig wat er niet in hoort? Uh, ja, meer drugs. Drugs? Yes. Oké. Okay. 21? 5-1? Ja, hier heb ik een uh, kenteken wat als gestolen staat opgegeven. Uh, die fort. En er zit uh, drugs in, over. Ja, als nou, we dan graag uh, voertuig afsluiten en uh, zorgen dat die uh, afgesleept wordt ook. voertuig is al afgesloten. Uh, Regen jij ja dan ga ik die regelen voor u af. Ja, takelwagen is geregeld. Top. Moet ik het voertuig uh, verder blijven stellen? OVD voor de 21-1 situatie Hier is nu aardig rustig. Ik kan nu eventueel naar de post rijden om over te schakelen op takel. Ja, doet u maar over. Microphone muted. Bewijszakje nodig? Nou ja, ik laat het voertuig even dicht. Het gaat gewoon ja. mij... Uh... Hij was al dicht, dus ik ga hem niet openmaken. Maar ik ga even snel die kant op, ja? waar komt er zo aan. Nou, daar gaat weer de bel. Korte lessen. Wil ik ook wel naar deze school. Nou, wacht, dit is toch al een RTL-gebouw, hè? Of het is dan een RTL-gebouw. Dat is een RTL-gebouw. RTL-gebouw? Ja, wij kregen een melding, een man met een vuurwapens RTL gebouw binnengelopen. Oh. Ah, oh, wacht. Ik zag trouwens ook meerdere oh, foto's oh, oh. van de verdachte, of uh, slachtoffer. Oh, Over die. Ja. In het voertuig zag ik ook meerdere foto's van het uh, slachtoffer, zeg maar. Oké, okay, uh, mogelijk wilde is dat het voertuig open of niet? Nee, dat was niet open. Ik zal even vragen of hij toch nee. iets of zo heeft. Ja, dan... Uh, zo. Ja, je je even hier voor de Het Is in mijn left pocket. Left pocket. Ambie, kan ik die pakken? heb hem hier een bewijszakje zitten. Ah, oké. Okay. Nou, sudden er okay? <laughs> nog I can't. I got shot. Ja, nou. Cas, wil jij even als een keer bekend wie dat is? Ja, ik denk dat dan it. of? Uh... Yeah. Ik zal in Klaas de gaten de de houden als dus mensen okay. naar buiten komen lopen. Deel. Ik heb er, wacht, zit er een naam bij die foto's? Burger? Uh, nee, geen naam. Niks qua gegevens? Nee. Oké. Okay. No. Ja, woonadres. Woonadres. Nee, nee. Kans was maar logistiek voor de voertuig, niet? Die is uh, een op duizend meter uit. User your microphone activated. 0501 kom eens uit dossier. Ja maar. Echt zo voor mij zit dan. Eh uh, ja, kan hem wel geven maar over deze hier dus misschien je uh, het uh, aan hem envraag. Excuses, ik zie het inderdaad. Netfle. Muted. Nou, kijk eens even voor jullie een uh, update. Een nou, het ging allemaal een beetje door elkaar. Hè? We, we, we, we zagen iets gebeuren. Dus, uh, een collega die was aangereden. Uh, dus die gingen wij eigenlijk uh, dus, dus, uh, uh, even kijken wat er aan uh, de hand was. Er bleek een collega te zijn aangereden door uh, uh, uh, uh, uh, een collega. Vervolgens kwam er een achtervolging langs. Daar gingen we achteraan. Die raakten we kwijt. Toen kwam er een melding van een man met een vuurwapen. Hier bij het RTL-gebouw. Dus daar zijn we meteen nog naartoe gegaan. Oh, stop. Activated. 2001, hier de 501. Ik heb hier een foto van de verdachte en een adres uh, daarbij, uh, mogelijk woonadres van de verdachte over. Zal ik hem uh, even door het systeem halen? Is die deur open? de verdachte of het slachtoffer? Uh, ja sorry, De, het slachtoffer wat mogelijk dus uh, waar hij naar zocht. Je kunt even ja, hem, uh, meekijken. Blijf eens even staan. We gaan nergens heen met jou. Zo. Um, Doe ik ook nog niet. Hier zo. Ja. Foto's van hem. Mm -hmm. Microfoon, hier. En uh, daaronder staat vrijheidslaan nummertje 1. Mogelijk uh, ja. in Rotterdam. mogelijk dat hij daar woont. Ja. Nou, dan gaan we dat gewoon doorzetten naar de recherche, die uh, kan de zaak dan verder oppakken. Ja, wellicht dat iemand al kan kijken wie woonachtig is op dat adres. En als ja. daar een jonge man woont, dat we die al even telefonisch contact uh, kunnen leggen of die nog deze, op deze school okay. aanwezig is. Dan even kijken.